Het lijkt alweer een tijdje geleden, het winterweer in december, we konden schaatsen op natuurreis, maar het is inmiddels al een paar weken behoorlijk zacht, recordtemperaturen tijdens de jaarwisseling, het is maar de vraag of de winter nog zin heeft om door te dringen tot West-Europa. Veel factoren hangt het vanaf. Een van die factoren is wat er op grote hoogte in de atmosfeer gebeurt bij de zogenaamde poolwervel. En daar wil ik vandaag wat meer uitleg bij geven. En dan beginnen we natuurlijk bij de vraag, wat is nou eigenlijk die poolwervel? De poolwervel kun je zien als een bel met koude lucht, een koud laag drukgebied, in het poolgebied op grote hoogte. En dan praat je over zo'n 30 kilometer hoogte, het niveau waar ook de ozonlaag zich bevindt. In het winterhalf jaar, met weinig of geen instraling van de zon... ...koelt het daar steeds verder af, er ontstaat een koud gebied... ...en rondom dat gebied met koude lucht stroomt een westelijke wind... ...en die westelijke wind die kan soms behoorlijke snelheden bereiken... ...en dat niet alleen op grote hoogte in de atmosfeer, in de, in de stratosfeer... ...maar ook in de troposfeer, waar het weer zich in afspeelt. Dat is de afgelopen weken het geval geweest... ...en met die westenwinden werd lucht aangevoerd vanaf de Atlantische Oceaan. Vochtige, milde lucht en soms stond er ook heel veel wind. Maar die poolwervel, die in het voorjaar overigens verdwijnt, als de temperaturen weer oplopen, ook in het poolgebied, die kan in het winterseizoen ook echt wel wat verzwakken. En soms zelfs praktisch verdwijnen. En als dat gebeurt, neemt het risico toe dat hoge drukgebieden zich gaan nestelen op plekken, waardoor eventueel winterkou ook kan doordringen tot onze omgeving. Nou, zover is het overigens op dit moment nog lang niet, maar we zien wel dat soms. Links en rechts warmte opstoten, ervoor zorgen dat die polwervel wat tikjes krijgt. En na een paar tikjes kan zo'n polwervel uiteindelijk geleidelijk aan verdwijnen... en vervangen worden door een warmbloedig drukgebied. Als die warme luchtmassa's dus helemaal doordringen tot de polstreek. En als dat gebeurt, dan is er sprake van een snelle, plotselinge opwarming van de stratosfeer. Een SSW noemt men dat ook wel, een Sudden Stratospheric Warming. En als er van een SSW sprake is, ja, dan kunnen die hoogdrukgebieden zich wat makkelijker vormen. Op dit moment is het zo dat er voorzichtig wat veranderingen aan de polwervel zichtbaar zijn. Iets wat je soms toch al ruim twee, soms drie weken van tevoren ziet uh, in de weermodellen. Maar het duurt vaak nog eventjes voordat die veranderingen uiteindelijk ook zichtbaar zijn... ...in de lagere delen van de atmosfeer, dat heeft soms meerdere weken nodig. De laatste keer dat we met een SSW te maken hadden was in 2021. Dat speelde zich af in januari, maar we moesten wachten tot februari... ...voordat de winterkou ook een week lang in Nederland terug te vinden was... ...met sneeuw en schaatspret tot gevolg. Daarna werd het overigens heel erg warm, want ook dat is een optie bij een SSW. Op dit moment, hoe is de situatie? Nou, we hebben de afgelopen tijd gezien dat de polwervel behoorlijk sterk was... Behoorlijk koud ook op grote hoogte. En ook op dit moment zien we nog afwijkingen van de temperatuur. Hier ligt die polwervel op dit moment, zou je kunnen zeggen. Maar de temperaturen zijn ook behoorlijk laag. Sterker nog, er worden op dit moment temperaturen berekend van meer dan 80 graden onder het vriespunt. op groot hoog is dat dan natuurlijk? En aan de randen van de kaart, daar zagen we ook op het kaartje hiervoor al duidelijk de temperaturen een stuk hoger. Daar worden af en toe al wat tikjes uitgedeeld. En begin februari is de situatie heel anders. Dan is er niet meer sprake van een duidelijke temperatuur die onder de norm ligt. Nee, de temperaturen lijken dan zelfs boven normaal uit te komen. Maar van een SSW is waarschijnlijk dan nog geen sprake. De temperaturen zijn gewoon echt een stukje omhoog gegaan. Hier ligt de Polwerver nog steeds in de buurt van Spitsbergen... Dus nog steeds boven het Poolgebied. Maar er zijn dus wel veranderingen zichtbaar. Er worden dus links en rechts wat klappen uitgedeeld. Zo af en toe zien we vanuit Siberië belletjes met warme lucht die Poolwervel aanvallen als het ware. Nou, om uiteindelijk te spreken over een SSW moet dus die westenwind omklappen naar een oostenwind. En dat kunnen we in deze grafiek mooi weergeven. Begin januari werd er een berekening gemaakt en hier zien we de windsnelheid... Negatieve waarde wil zeggen dat de wind oostelijk is, positieve waarde is een westenwind en hoe hoger de waarde, hoe krachtiger die wind is. En we hebben de afgelopen tijd gezien dat die behoorlijk krachtig is, vandaar het zachte weer ook in onze omgeving. Heel voorzichtig was er begin januari al een dalende trend in de verwachting zichtbaar, maar de berekeningen van de vijfde, die lieten wel een hele duidelijke daling zien, sterker nog... Het gemiddelde kwam al bijna bij nul uit. Dus gemiddeld genomen van al die berekeningen was er al voorzichtig sprake van een SSW. Er waren een aantal die echt overtuigend een SSW aangaven. De meest recente verwachting van de negende, daar komt ie, die gaf aan dat er nog steeds een dalende trend aan zit te komen, maar het gemiddelde blijft wel met een westenwind komen. Maar goed, er zijn nog steeds uitschieters die voor een SSW gaan. Of het zover komt... Dat is nog maar de vraag, en dan nog is het de vraag of het uiteindelijk ook bij ons winterweer oplevert. Want een SSW kan ook juist winterweer in bijvoorbeeld Canada of Siberië opleveren. En bij ons juist vooral het zachte weer. Er is veel onzekerheid de komende tijd. Komende week, of begin volgende week, lijkt het wat kouder te worden. Dat heeft niets met deze polwervel te maken. Dat zijn gewoon de grillen van het weer, zoals we die zo vaak zien. Maar het is niet ondenkbaar dat door de tikjes die die polwervel krijgt en misschien wel het risico dat het uiteindelijk uitmondt in een SSW, dat we later deze winter toch nog wel een keer een al dan niet korte, felle uitbraak van winterweer kunnen verwachten. Meer daarover de komende weken, onder andere in de 30-daagse weervideo.